Oké, wat wou we dan? Pet, koffie, bed. Oh. En hey, zit ik er? En hallo mensen van je movies. Ik ben Jeroen en ik ben hier samen met. Ik ben, ik ben hier samen met Niels en Jury. Woe, woe. Goed, en wij gaan met Diel. Hij is jaarlijk vandaag. Wanneer jullie dit zien is het jaar geweest. Gisteren dus. Uh, nee, vorige week, sorry. 25 augustus. 25 augustus, wat hij zei. Goed, uh, wat gaan we halen voor hem? Zal jij het maar? Een uh, kono, dat. En dan wou je uh, een komkommer ofzo? Ja. Erbij kopen en dan doen we dat eromheen. omheen of zo. Ja, dat had ik op school. En dat ik op school, <laughs> en, okay. op school en dan geven we dat aan deal. Nee, dat ik echt gedaan. Uh, wij gaan zo. Hij is nu een uh, boeken aanwezig, Ja. In ieder geval. En uh, daarna gaan wij nog een challenge opnemen, wij tweeën. Met Niels Liesel. Uh, ja, en Niels gaat ons proberen. Kijk, we zijn nu bijna bij Yuri. We zijn er. Hey. Oh en mijn haar ziet er weer uit alsof het tyfus lang is maar het is eigenlijk helemaal niet lang. Ik moet naar de kappen. De volgende keer hadden we een heel veel tafel in. <laughs> Ja. En eh, ik weet zeker, ik ga ik de oh, okay. Ja maar ik wou, ik, ik, ik wou, ik, ik, ik wil <laughs> Ik wou, ik ik Hij heeft Ja, nee. Ik uh, niet wel, is. wel, Nee, ik het niet. Ik maak hem wel open. Oh, nee. <laughs> Kijk maar lekker ik het Het is niet dat ik we het welke dag doe ofzo. Nieuws. Moet je al wat goed doen voor de film? Dat is gewoon open. Ja, <hazien> ja, <hazien> ja, ja. ja, ja. ja. <hazien> doe me <maar> omheen. <hazien> Dit is het snack. Het is echt glad, ja. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het je Ik het niet. Ik heb het niet. heb het niet. Ik niet. Ik niet. niet. Ik hoop dat ik Nee. Echt waar. Je en vuil, vries en je? en Je vieze en Je hebt en Ja. Ik kan je ook nooit vertrouwen! houden. Ik kan je <re> ook nooit gaan na een kwartier te hebben gerend, omdat die een beetje dacht dat ik uh, al was verzonnen Maar oké, okay. we hebben de klooarm gegeven. Ja, Alsjeblieft. <laughs> <laughs> oh, ja, okay. Weet je hoe je glad je het, zien, het is, van van jongen? Van het je hebt vies jij Je hebt vies Kom, kom maar! Het spijt me! Het spijt me! Ja. <laughs> nee. Maar hij is er nog twee voor als hij... Uh... Ja, voor het geval of dat. Het wel, Kijk, u hoeft als... u geen zorgen te maken elektroni dat hij het ongevaarlijk elektroni doet. <laughs> elektronisch getest. Ja. Voor Eindhoven. Wat? Oh, mooi. Ben Die zakken zijn echt heel groot. VTL. Ben jij voor Eindhoven? Nee, voor Eindhoven. Dan mag je nu naar huis verlaten. <laughs> dus, ja, nee, echt Dus, vonden jullie deze gaan dan zeker een blauw duimpje? Doe een ook voor. Of... Op, reageer! Opeel! Ja, het Ik zeg... Tot de volgende keer. Later.